Het is vandaag vrijdag 1 december en het is de eerste dag van Vlogmas! En misschien vraag je je af, waarom heeft Tara geen make-up op? Misschien vragen ze niet af, dat kan natuurlijk ook. Ja, we zijn vandaag even bezig met een artikel nog voor een leuke campagne die er aankomt. Dus die komt op onze blog. En uh, ja, vandaag zijn we bij Tara thuis, omdat we dat even gaan afmaken. Maar we hebben vandaag ook andere leuke dingen op de planning staan. Dus we gaan later vanmiddag wel lekker de kou in ja. en naar buiten. Het wordt in ieder geval heel erg leuk. En uh, ja, in deze eerste vlogmas gaan we jullie gewoon natuurlijk meenemen. En we vinden het eigenlijk wel... Een beetje, beetje spannend. spannend. Want wat we dus dit jaar gaan doen, we hebben het twee jaar geleden voor het eerst gedaan. Toen hadden we maar twaalf dagen voor kerst gedaan. Mm -hmm. Nu gaan we dus echt de volledige vlogmas doen. En wat we dus gaan doen is we gaan filmen aan het einde van de dag editen. En dan komt u de dag erop meteen online. Dus we ja. hebben echt gewoon bijna geen tijd om te editen. En het niet. wordt heel erg real time denk mm -hmm. ik daardoor. En ik denk dat het wel heel erg leuk is. En jullie gaan gewoon elke dag onze gezichtjes zien. En wij willen natuurlijk elke dag ook weer van jullie horen. Dus ja, we hopen dat jullie met ons meegaan tijdens deze vlogmas en gewoon een hele gezellige december maand tegemoet gaan. Jullie is ook van de partij hier. Oh, ja. Zo. Lief weet Ik had een soort van iglootje voor hem gemaakt. Maar elke keer als ik iets bewoog, ging die dus zo omhoog zoals dit. En nu denkt hij ook, What's going on? 1 december betekent dat we van onze adventskalenders vakje nummer 1 mogen openmaken. En we hebben hier twee. Dus dat is lekker veel openmaken. Zo leuk. We hebben hier een. We hebben hier een Essence Adventskalender en een L'Occitane Kalender. En dit is niet gesponsord trouwens, maar deze hebben we wel gekregen. En uh, laten we gewoon kijken wat erin zit. Altijd lastig om gewoon die nummer 1 oh, te ja, vinden. Oh, je hebt hem al gelukkig. Oh, een lekker douchegelletje. En dit is die Cherry Blossom -gurt. Oh, lekker! Zo lekker. En hier zit... Waar is nummer 1? Wat is het? Een polish sponsje om je nagels oh, te maken. Oh, chill. hij is ook lekker klein. Leuk. Hallo. Het is inmiddels een paar uurtjes later. En we hebben nu alle foto's geschoten voor het artikel waar ik net mee bezig was met Tara. En ik dacht, ik ga jullie even een paar van de foto's laten zien. Want ik vind ze echt super mooi geworden. En hier zie je Tara... Het is een hele mooie Christmas- of in ieder geval een hele feestelijke Nieuwjaars-Christmas-look geworden. Dit dus zijn een paar van de foto's. Deze is wel natuurlijk heel fabulous. En deze is natuurlijk ook geweldig. Ja, deze gaat er waarschijnlijk niet worden in het artikel, maar het is wel heel erg leuk de foto's aan het maken zijn. Oh, dat is wat anders. <laughs> ik zal even wat foto's van mij laten zien. En dit is mijn look geworden. Net ietsje anders met een uh, donkere lip. En mijn look hebben we trouwens gisteren gedaan. Want het wordt tegenwoordig zo snel donker. Dat het gewoon niet lukt in één keer om zeg maar, beide te fotograferen. Mm -hmm. En Tara heeft nu volgens mij de oven aangezet. En ik heb eindelijk dus make-up op voor de rest van de vlog. Ik heb nu de oven aangezet voor broodjes, Want we hebben echt heel erg honger. Mm -hmm. En mijn maag zit echt te knorren. Ja. Dus het is tijd om even bammetjes te gaan smeren. Liek ik me net aan van waarom maken jullie me wakker? Hé, hey, Sil. Hé, hey, oude rol. Kijk, we kijken dan. Oh, oh. De star. De dester. Gewoon. En nu denkt hij: food. Nou, het eten is klaar. Gebakken broodjes met pindasaus. Of pindasaus. Pindakaas. En dat verandert dan een beetje in pindasaus. Ja, het dat so vinden we heel lekker. <laughs> Jam. En Sil, kom toch lekker kijken? Mm. Zeel, mag niet. Ik kan echt gewoon met twee poten erop hangen. Nou, we gaan heel even wat dingetjes afronden. En dan stappen we straks op. De... Jeetje. Ja. Hallo. En dan stappen we straks op de fiets. Want we hebben straks een event van Lush in Utrecht. Super fijn om een event in Utrecht te hebben. En daar zien we ook Serena en Jessie van het kanaal Jessie Maya. Dus dat vind ik echt super gezellig. En uh, ja, dat gaan jullie straks zien. Hij is echt super groot. Super groot. Sorry, ik ga even door je heen. Het ziet er heel lekker uit. Nee, het ziet heel mooi uit. En het ruikt vooral het ruikt echt mega, mega lekker. lekker. Dus het zit hier een beetje aan het begin van het nieuwe gedeelte in Utrecht Centraal. Of op Utrecht Hoge Dus het is echt niet te missen gewoon. Oh, ruikt, kijk allemaal roze. Zo leuk. En dan... Ja, ze wilden hem even wat beter laten zien. Oké, okay, je hoort heel veel geboor en zo op de achtergrond. Want in Hoge zijn ze gewoon bezig. Maar hij begint dus daar. En dan gaat hij helemaal tot en hier door. Dus ik vind het echt een super grote winkel. Ja, echt heel mooi ziet het eruit. En um, uh, Jesse die kon het niet redden, dus die zien we straks helaas niet. Vind we echt heel jammer. En Serena is onderweg, dus die gaan we straks wel zien. Oh, Hallo! Hello. Hello. <laughs> zo, wil <ik> zo laat. <laughs> oh, maar niet Wauw. Echt niet? Hij is groot, oh, hè? Volgens mij, ja. De kan het weer niet laten, hè? Smack that center! Oh my god. Dan heb je allemaal mooie minis. En die kan je dan uitzoeken en dan hierin doen. Het is dus een gerecycled materiaal. Er is zoveel. Moet je dit zien. Oh my god. Het is zo heerlijk allemaal. Oh. We zijn hier aan het kijken bij de geurtjes. En Larissa is allemaal dingetjes te ruiken. Die is voor jou Tara, deze. Oh. Deze, ja. Dit is mijn geur, dit is die van Serena. <laughs> Breath of God. <laughs> wat een humor, wat een humor. Oh, die ruikt heel lekker. Ja, het is lekker. Nog een keer leuk. Een beetje naar hout of zo. Ja. Hè? Die ruikt echt alle lekkers denk ik. Ja, yeah, all good things. En moet je hem even opspuiten. Moet je kijken hoe vet dit is. Dit is een fidget spinner. Voor in bad en hij draait ook nog eens echt. Zo, we zijn weer weg bij Lush. en we hebben plaatsgenomen bij Leon. Dat zit hier ook gewoon heel erg vlakbij en we hebben lekker eten besteld. Wat heb jij erin? Ik heb de falafel besteld. Falafel falafelbox, de hotbox en jij? Ik heb Moroccan meatballs. Moroccan meatballs, lekker. ziet er ook super goed uit. En ik heb een uh, kip en chorizo wrap en uh, die lijkt me ook echt heel erg lekker. En we hebben hier nog wat anders staan. Ja. Serena is naar Kaapstad geweest met onze vader. En toen kregen we, en ik heb het allebei zelf gekregen: dit kanonnetje. Superleuk het huisje. Het is een heel schattig Afrikaans huisje. Maar het is ook een oliebrander in één. Dus hierin zit een kaarsje. Ja. Yep. handgemaakt gemaakt van Afrikaanse plei. Mm -hmm, mm -hmm. En hierbovenop gaat uh, water met deze ja. essentiële olie. Op een sojusend van Mam. Schattig ja. hè? En... heel leuk. Zelfgemaakte banana bread. Hoio. Nou, die ga ik vanavond echt opeten. Die weet ik echt nu al. Oh, het ruikt echt heel lekker. Thank you. Dank je wel. Serene, zeg het eens. Ja, ik wil even mijn nagels laten zien, want ik ben er zo blij mee. Oké. Okay. Ik heb ze vorige week laten doen bij Jean Vinyl Bar. En er zijn nieuwe soort glitters. Pixie Dust heet het, of Pixel Dust heet het geloof ik. Mm -hmm. En dan uh, een soort, ja... Yeah, ik weet niet hoe je dit noemt. Een, werkje. een soort van sneeuwvlokje of niet? Nee, het is geen sneeuwvlokje. Het is meer een beetje yeah. Dreamcatcher-achtig of so. zo met Saroski-steentje. Echte saroski steentjes. Oh, maar dat is wel nice. Ik vind het heel mooi. In ja, in het geval. is heel moeilijk om op de foto te zetten, maar het is heel mooi in real life. In ja. real life is het zo mooi. Zijn jullie meer van dit soort nagels of van dit soort of klauwen? <laughs> of niks? <laughs> Let us know in the comments. Where? Oh ja. Yeah. Onze neef en zijn man en uh, het dochtertje staan in dit blad. Dus ze wilden heel eventjes gaan kijken. Want dat vinden we wel echt heel erg leuk. Het is echt een superleuke foto. Ja! Ah. Ja! Kijk okay, dan! Wat een leuke foto! En er zit ook een heel interview bij. Dus deze ja. gaan we sowieso even halen. Ja. Dit is dus Chris. En dit is onze neef Neflin. En dit is Arwen. Wat een vet foto. Heel cool. En dit zit dus in het blad Wink. Leuk moeten we echt meenemen nou we gaan weer naar huis Oeh, koud. en het is heel koud ja blaas oh ja ik zie het ja. het is echt december en meteen is het winter ik heb het gevoel oh, nee, dag, ja. ik heb het gevoel dat het zeg maar redelijk warm was de afgelopen tijd tot en met echt november mm -hmm. en dan dus 1 december bam winter dus vandaar dat ik zo ontzettend ingepakt ben Larissa en ik die gaan nu naar huis rijden, dus onze wegen die gaan straks ja. Scheiden. Scheiden, yes. En uh, nou ja, dat dus eigenlijk. Ja. En Serena die is ondertussen al naar huis gegaan, want die moet natuurlijk naar Houten. Dus ze hebben al afscheid van genomen. En het was heel erg gezellig. Nou, ik ga even mijn fiets pakken. Larissa denk ik echt vanuit klep. Ik heb het koud. Ik heb het koud om je. <laughs> ja, oké. Okay. Ik pak even mijn fiets. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar dit is allemaal ijs op mijn zadel. Dus dat worden hele koude billen niet dan ja je gaat inzoomen bij? mij misschien <laughs> misschien al met al valt het wel mee met een pasje uh, je handschoen aan en zo toch ja ik wil wel het liefst in zo'n dus uh, fiets. nou ja op zich oh, dus is dat wel een goed uh, kerstcadeau dan voor nee, warmers telefoon hier nee. okay. maar het is echt zo sociaal, hè? Zo, nou, ook zo asociaal hè ziek geland het is wel ongezellig voor mij. Dus zometeen doe ik hem gewoon op als bescherming voor mijn oren. Maar dan zit hij niet ingevuld ofzo. Slim. En ik heb handschoentjes aan. <laughs> voor het eerst dit jaar. Niet en dat is wel, uh, is wel echt nodig. Goed, ik leg even ervoor. Naar huis. Zo, ik ben inmiddels alweer thuis en ik heb heel even dat Afrikaanse hutje die ik van Serena heb gekregen aangestoken. En die ziet er zo uit: super schattig. Ik weet eigenlijk niet of je het ziet stomen. Oh jawel, het is een heel klein beetje. Uit het schoorsteentje komt dan een beetje een walmpje en daar komt dan de geur vrij. Dus ik vind hem echt super schattig. En uh, we waren net natuurlijk bij Lush en daar heb ik nog wat gekocht: dat is namelijk dit dingetje. Oh, ik zal hem heel even losmaken. Dit is namelijk een heel leuk productje. Het lijkt een beetje op een soort van uh, roerstaafje waarmee je chocolademelk maakt. Als je het dan normaal gesproken in de melk dipt en dan rondroert. En Het is ook een beetje datzelfde idee, alleen is dit dan een haarmaskertje voor beschadigd haar. En die stop je dan in een kopje. En dan giet je er kokend water overheen. En dan ga je roeren. En dan komt er gewoon een. Uh, ja, dan maak je eigenlijk zelf je haarmasker. En daar kan je meer dan één keer mee doen. Dus dat is super nice. En ik heb expres een haarmasker genomen voor beschadigd haar. Omdat ik natuurlijk ontkleurd haar heb. En het lijkt me heel erg lekker om deze een keertje uit te proberen. Misschien dit weekend al meteen. Maar we kregen ook nog een goodie bag mee. En hier zit het in. En ik zal even laten zien wat er allemaal in zat. Het is echt enorm veel dit is een van de nieuwste producten en die heet rump en dat doet je misschien een beetje denken aan trump president trump en dat is ook een beetje het idee achter dit product het is een bottom rub dus het is een beetje alsof je dus uh, trump op je billen gaat smeren en ik zal ook even laten zien hoe die eruit ziet het product heeft namelijk ook expres een beetje de huidskleur zoals Trump. Oftewel oranje. En het is echt een super lekkere ja, rub. Het is heel erg boterachtig. Heel zacht en heel creamy. En het trekt heel erg goed in. Ik kan het nu even niet zo goed laten zien met één vinger. Maar ik heb het net in de winkel al geprobeerd. En het is gewoon heel erg lekker en verzorgend. En ja, super nice. There's a crack in everything. It's how the light gets in. Even kijken. En dan heb ik hier ook nog Bugs Fit. Dit is een body conditioner. Ook deze is oranje. En hij ruikt een beetje tropical. Want er zit in grapefruit, Brazilian orange en limoen. En hij ruikt echt heel erg lekker. Hierin zit de bubble spinner, oftewel die fidget spinner bruisbal. Hierin zit Twilight, de shower gel, maar dan in zeepvorm. Dan heb je hier nog de Christmas sweater bruisbal. En deze ruikt super lekker. En die heeft van die hertjes erop. En dan heb ik hier ook nog zo'n washcard. <laughs> deze is echt super schattig trouwens. In de vorm van een beertje. En hiermee kan je gewoon wassen. En het is dus zo'n heel plat dingetje. Dus dat kost wat minder geld. En het is gewoon een leuke manier om een geurtje of iets dergelijks te proberen. Super grappig. Dus ik ben er echt super blij mee. Het is hartstikke veel wat ik heb gekregen. En gewoon heel erg lekker. Dus ik kan hier wachten om... Nou ja, ik kan het eigenlijk vanavond doen. Het is vrijdagavond. Om gewoon eventjes lekker mezelf te verzorgen. Met een lekkere body conditioner. Een haarmaskertje. En, haar en uh, deze dan. Deze kan ik dan mijn billen smeren. En wat ik nu eindelijk zie, zit het nu nog wat beter, is dat hij nu echt aan het roken is. Dus het is echt alsof een huisje hier staat met een open haartje. En die is nu geur aan het verspreiden. Maar eigenlijk is het gewoon een open haartje die aan het roken is. Super schattig. Nou heel erg bedankt Lush voor al deze goodies. Ik vond het echt super leuk. En die winkel in Utrecht zit dus op Hoog en Je komt hem vanzelf tegen als je dus vanaf het station door naar richting Vredeburg loopt. Want je ruikt die winkel al. En hij zit op een hoek. En de doorgang die gaat straks alleen maar langs die hoek. En het is Echt een grote lus. Dus het zit in een driehoekvorm in de hoek. En je ruikt natuurlijk die geur. En het is echt, neem zeker even een kijkje binnen als je lus niet kent. En als je lus wel kent, zou ik ook even een kijkje binnen. Want de kerstcollectie ligt er nu. En ja, ze hebben gewoon altijd hele lekkere dingetjes. En uh, ik denk dat ik wel weer wat dingetjes nog... Op mijn wishlist voor kerst ga zetten. Want um, ja, dat vind ik altijd gewoon heel erg leuk om te krijgen als cadeau. Ik heb namelijk één favoriete shampoo van Lush. En dat is de B.I.G. De Big Shampoo. En dat is zo'n shampoo met een hele lekkere geur. En er zit een zout in. En die zorgt gewoon voor volume. En hij doet heel veel goed voor mijn haar. Ik denk dat ik hem dit jaar weer... ...op mijn wishlist gaan zetten. Hallo iedereen, ik ben weer thuis. En ik ben uiteindelijk nog best wel met de grote tas terug naar huis gegaan... ...want we hadden nog een paar dingetjes dus mee uit de stad genomen. Onder andere een nieuwe SD-kaart. Die heb ik dus nu in de camera zitten. Want ja, nu we Vlogmas gaan doen, moeten we echt voldoende SD-kaartjes hebben. Ik hoop dat jullie me niet iets van een loser vinden... ...maar ik kan altijd echt super blij worden van dingen als SD-kaartjes... Externe harde schijven. En dat is wat ik hier heb liggen. Ik heb namelijk uh, gisteren een bestelling gedaan voor twee nieuwe externe harde schijven. Eentje voor mij, eentje voor Tara. Want uh, die, die, onze andere die doet het een beetje raar de laatste tijd. En ja, je wilt gewoon natuurlijk dat alles safe is. Dus ik heb er twee besteld. En die zijn nu binnengekomen. Oeh, ik vind ze echt super nice. Ik heb deze besteld: het is de Lazy Rukt Mini. Uh, externe harde schijf. En hij ziet er zo uit met zo'n rubberen rand. En ik heb deze harde schijf wel eens gezien bij andere YouTubers uit Amerika bijvoorbeeld. En die zeiden altijd van dat deze harde schijf echt de bomb is. Dus ik dacht, weet je, ik vind het ook wel een keertje fijn om even uit te proberen. En wat ook wel heel erg fijn lijkt aan deze is dat die rubberen rand ervoor zorgt dat hij dus gewoon niet snel kapot kan gaan. En aangezien ik deze ook nog wel eens los in mijn uh, tas bijvoorbeeld doe, is dat wel een heel fijn gevoel. En ik had even in het review gelezen of in de beschrijving dat je hier zelfs met de auto overheen kan rijden. En dan hoort hij niet kapot te gaan. Nou, dat belooft best wel wat. Ik ga hem eventjes uit de verpakking halen. En dit is hem dan. Oeh, ik vind hem wel echt heel erg nice. Echt een grote, heftige, rubberen ring. Die kan ik er ook afhalen, zie ik nu. Maar dat is wel heel erg fijn. Nou... Top. En bij Lush hebben we ook nog een hele zak met allemaal super fijne goodies gekregen. Daar ben ik echt mega blij mee. Maar ik denk dat Tara deze wel in haar deel heeft laten zien. Dus die zal ik eventjes overslaan. Ik heb ook nog twee dingen zelf afgerekend. En dat is dit. De Sugar Plum Fairy. Dit is de Lip scrub. Die kennen jullie vast wel. En ik was deze aan het proberen in de winkel. En ik raakte gewoon gelijk verslaafd. Deze geur is echt super lekker. Het is lekker zoet. En... Uh, ja, ik vond het gewoon echt super lekker. Ik ga het gelijk even opdoen. Er lekker zachte lippen van. Oh wacht, nu eet ik het op. Mm -mm -mm -mm -mm. En ik zag Taner en Serena ook bij de Haarproducten staan. En ik heb er ook eentje meegenomen. Dit is een Hot Oil Treatment in de geur Yuge. Yuge? Ik weet niet zo goed hoe je het uitspreekt. Dit is super leuk. En mijn haar heeft echt wel even een masker nodig. Want uh, het is een beetje droog nu. En het lijkt me gewoon heel erg lekker om dat te gaan doen. Dus ik dacht ik, ga deze nemen. Ik weet ook niet meer zo goed uit mijn hoofd hoeveel ik hiervoor heb betaald. Volgens mij 9 euro. <tiek> uh, nee, 10 euro kost het haarmasker. En deze, de lip scrub, was 9 euro. Dus uh, nou, dat is helemaal lekker. Ik kan echt de komende tijd lekker een beetje gaan badderen. Of nou ja, ik heb geen bad. Maar in ieder geval badspulletjes gebruiken. Ik denk dat ik het ga gebruiken voor een voetenbadje of zo En ik heb ook nog heerlijke uh, bodyproducten gekregen. Dus ik ben echt helemaal blij. Super bedankt Lush. En um, ja, dat was eventjes een soort van mini shoplog van vandaag. Zo, en ik heb... Ik heb even... Wow, hallo, sorry. Ik heb even Serena's cadeautje uitgepakt en ik heb hem hier neergezet. Kijk, zo schattig! Brandt het kaarsje nou nog of niet eigenlijk? Oh ja, hij brandt nog. Ik zie nog niet de rook er vanaf komen. Er hoort soort van een rook vanaf te komen, maar misschien moet ik nog heel eventjes wachten. Maar ik vind hem echt super schattig staan. Ik zag dat daar een roze geur heeft gekregen om erin te doen als geurtje en ik heb een hele lekkere... Lavendelgeur. Ik vind het niet per se een hele typische lavendelgeur. Maar hij is echt onwijs lekker. Ik denk dat Trine Deze echt gewoon perfect. En speciaal voor mij heeft uitgekozen. Want ik vind hem echt super lekker ruiken. En zij... Ik heb wel eens hoofdpijn en daar is natuurlijk lavendel heel erg goed voor. Alleen uh, hij is net ietsje anders dan de lavendel die ik gewend ben. Maar ik vind hem echt nog lekkerder dan normaal. Dus uh, Serena, als je kijkt, super bedankt voor het uitkiezen van deze geur. Want ik vind hem echt heerlijk. Nou, ik ga even de rest van de avond lekker op de bank hangen. Even Netflix aandoen, wat serietjes kijken. En ik denk dat mijn vriend later vanavond wel thuis komt. Ik ga lekker uh, onder de deken liggen. En uh, genieten van de leuke kaasjes die ik aan heb staan. Um, het is nu een uurtje of zeven. Dus ik denk dat ik straks ga avondeten, Maar niet zo heel erg spannend. Want ik heb niet zoveel zin om te koken. Dus ik denk dat het echt serieus een pizza wordt. Of pannenkoeken. Of uh, echt iets heel ja, zoiets simpels. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om vlogmas dag 1 weer te zien. In tegenstelling tot andere keren. Um, zeg ik normaal altijd. Want tot in de volgende video. Maar deze keer kan ik zeggen tot morgen! Morgen zie ik jullie natuurlijk nog een keer, want we gaan nu elke dag vloggen tot aan de kerst. Vergeet deze video geen duimpje omhoog te geven als je hem weer leuk vond en vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal zodat je geen enkele video van ons mist en er komen er dus de komende tijd enorm veel online. Ik hoop dat jullie er net zoveel zin in hebben als wij. En het is natuurlijk pas dag 1. Ik hoop dat we binnenkort wel meer in de feeststemming kunnen komen door leuke dingetjes te doen. Volgens mij gaat Larissa ook nog ergens in december een boom opzetten en dat soort dingen. Dus dat gaan we allemaal meemaken en zien. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. En uh, laat me vooral eventjes weten wat je van deze eerste aflevering vond. En tot de volgende keer. Doei! Doei!